Hallo en welkom bij een nieuwe instructievideo. Ditmaal gaat het over blokken en parameters. Een blok wil zeggen dat je een eigen stukje code gaat maken. Een parameter is een extra gegeven dat je mee kan geven aan dat blok. Wat is de oefening? Als iemand op het groene vlagje drukt, dan zie je hoe groot moet het eerste blokje moet zijn. Stel dat iemand 25 ingeeft, dan gaat hij drie blokjes tekenen in stapjes van 25. Uh, het eerste blokje is 25, het tweede is 50, het derde is 75. Stel dat je een blokje kiest, van, zal het gemakkelijker maken. 50, dan is het eerste blokje 50, het tweede 100 en het derde 150. Dus iedere keer komt de originele grootte er een keer bij. Dus dit gaan we bouwen. We gaan twee eigen blokken moeten maken en één van die blokken heeft een parameter. Ik ga dat hier eventjes doen. Je ziet hier nog de kat staan. De kat gaan we eigenlijk niet nodig hebben, want we gaan tekenen met de pen. Uh, dus ik zou de kat wel kunnen gaan verbergen hier boven. Je drukt op dit knopje aan de rechterkant en dan kan je de, de kat gaan verbergen. Dus ik wil zeggen, als iemand op het groene vlagje drukt, zo begint ons programma eigenlijk altijd. Hè. Dat, is dat bij gebeurtenissen, ik zal een klein beetje inzoomen dat het wat duidelijker is. Wanneer iemand op het vlagje drukt, moet er een stukje code uitgevoerd worden dat we in een eigen blok willen gaan zetten. Dus hier linksonder staat mijn blokken. Dus als je op mijn blok drukt, dan kan je zelf een eigen blok maken. Uh, ik noem dat blokje ga naar start. Eigenlijk naar de startpositie gaan. Je drukt op OK en je krijgt dan zo'n eigen blok waar je code kan onder gaan plakken. Dus als iemand zelfs op het knopje duwt ga gaat naar start, moet hij die, die code gaan doen. Dus wat kan ik al doen? Ik kan het blokje hier even gaan plakken onder het vlagje. Als iemand op het groene vlagje drukt, ga naar start. Wat moet er onder start staan? Ah, Dat moet staan dat alles gewist is op het scherm, als er nog iets getekend stond van straks. Uh, je moet de pen op, uh, opnemen en je moet de pen een bepaalde dikte geven en naar een juiste plaats gaan. Dus ik heb knopjes nodig van de pen. Als jij hier nog niet pen hebt staan aan de linkerkant, dan is dat omdat je hier op dit knopje de extensie pen nog niet had toegevoegd. Dus hier staat uh, uitbreiding, of extensies in het Engels. Als je daarop klikt, kan je van alles gaan toevoegen wat je nodig hebt. Dus pen, dus die tweede van links. Goed, en dan heb je alle knopjes uh, om met de pen te gaan werken. Dus als iemand op de startknop gedrukt had, moest hij alles gaan wissen. Dan moest hij zeker zorgen dat de pen omhoog uh, gedaan wordt. Hè? Dus niet neergezet wordt op het, boor, op het speelveld, want anders zie je een puntje staan. Ik ga ook al de pen dikte, uh, dikte 5 geven of zo, want 1 is misschien heel dun. Voilà. En ik ga ook moeten zeggen dat die pen moet starten op een bepaalde positie. Dus je weet dat je met de kat... Altijd als je die verplaatst en je drukt bij beweging, dan ga je hier de x en de y-positie eh, aangepast zien. Hè. Dus iedere keer als je dat verplaatst, dan zie je dat dat hier eh, een, ja, een correcte waarde krijgt. Hè. Maar dan gaan we die zetten? Hier ergens zoiets. Min. waar is iets, daar gaan we hem zetten. Dus die pak ik mee. Voilà. Ik zal de kat eventjes terug weg doen. En ik ga dat een beetje mooier afronden. Min 150 en min 70. Hier. Voilà. Dus vandaar gaan we tekenen. Goed. We hebben de start al gedaan. gedrukt stop. Goed. Stop. Start. Je ziet dat niet, want dat is nog allemaal verborgen. Goed. Nu gaan we aan de gebruiker, aan de speler, vragen hoe groot moet het eerste blokje zijn? Dus, ik ga naar waarnemen. Ik kies vraag. En ik zeg vraag. Hoe groot moet het eerste blokje zijn? Met een vraagteken. Ik kan erbij zetten niet te groot hebben, anders worden die blokjes te groot in een speelveld. Maximum 50. Bah, bijvoorbeeld, kan je erbij zetten. Goed. Nu, technisch gezien heb je nu geen variabelen nodig om dat antwoord op te slaan, maar om je de gewoonte aan te leren, ga ik toch hier het antwoord van die persoon eventjes bijhouden, eventjes bewaren. Dus, zelfs gaat iemand een antwoord geven, dat antwoord wil ik onthouden. Als je iets wilde onthouden, weet je van de vorige les, dan moest je dat in een variabele steken. Dus ik ga een variabelen maken, dus hier links... Ik maak een variabele en ik noem die startgrootte. De eerste letter is eigenlijk met een kleine, maar niet zo uit. Dus ik heb een startgrootte. Dus als iemand 50 ingeeft, moet hij dat bewaren in startgrootte. Dus ik zeg hieronder, maak startgrootte gelijk aan het antwoord. Eigenlijk moet je het een beetje andersom zien. Pak de waarde van het antwoord en steek die in startgrootte. En je ziet dat hier van boven nog 0 staat. Als ik nu stop start druk en iemand geeft 20 in. Dan ga je zien hier boven startgrootte is dan 20. Hè. Ik kan op stop start drukken, opnieuw 50 ingeven. Dan ga je zien dat die 50 wordt bewaard. Dat was de les eigenlijk van de variabele van vorige keer. Oké, okay. ik weet dat ik drie blokjes ga nodig hebben. Dus ik ga drie blokken moeten maken. Dus ik weet dat ik zelfs hier bij mijn besturen een herhaal 3 zeker al ga nodig hebben. Voilà. Wat kan ik nu eigenlijk al maken? Ik kan het nieuwe blokje maken waarin hij een vierkantje gaat tekenen. Dus ik heb een nieuw blokje nodig, mijn blok. En ik zeg maak een blok en we noemen dat teken een vierkant. Oei. Teken een vierkant. Maar, en nu komt de moeilijkheid bij dit blokje. De ene keer moet dat vierkantje 20 groot zijn, en de andere keer zegt iemand ik wil een blok van 40 groot, dan moet het tweede keer 40 groot zijn. Dus er moet iets meegegeven worden aan dat blok om te zeggen hoe groot dat, dat gaat moeten zijn. Dus hier zie je, voeg een invoer toe, een getal of tekst. Deze twee gaan we niet doen, dat is nog te moeilijk, dat doen we nog niet. Dus voeg een getal of tekst toe. Dus iemand gaat een grootte meegeven. Dus ik noem dat hier eventjes de tekengrote. Voilà, hoe groot gaat het vierkantje moeten zijn dat ik moet tekenen? gedrukt op oké, OK, en dan ga je zien dat je een nieuw blokje hebt. Voilà. Definieer teken een vierkant met een bepaalde tekengrootte. En dan ga ik gewoon mijn vierkant tekenen. Hè. Dus dat ga ik nu doen, in één vierkantje tekenen. Ik zet mijn pen neer, uiteraard, want anders begint hij niet te tekenen. En een vierkant tekenen, dat weet je. Eh, dat is naar boven, naar rechts, naar, naar onder en naar links. Hè. Dus jullie weten dat, vierkantjes tekenen hebben we al honderd keer gedaan. Dus ik ga zeker zeggen dat ik iets vier keer ga doen, hè, want het is een vierkant. Nu... Als je een vierkantje tekent en je zou het tweede gaan beginnen tekenen, is je mannetje juist gedraaid. Dus ik ga zeggen: teken altijd eerst naar boven. Dus richt u naar boven, dat ga ik eigenlijk altijd doen. Hè. Dus bij mijn beweging richt naar 90 graden, dan ga ik zetten op richt naar 0. Hè. Dus richt u naar boven en ga dan vooruit en naar rechts draaien. Vooruit en naar rechts draaien. Vooruit en naar rechts draaien, en naar, Dat vier keer, dat weten jullie nog. Hè. Dus die gaat vooruit moeten gaan en die gaat naar rechts moeten dra draaien. Voilà. Nu komen we wel bij de moeilijkheid. Hoeveel stapjes moet hij naar voren? En wel, als iemand 20 gekozen had, moet hij 20 stappen naar voren. 20 puntjes naar voren. Als iemand 50 gekozen had, moet hij 50 keer naar voren. Uh, 50 stapjes naar voren. Dus dit nummertje 10, dat mag daar niet staan. Hij moet dat gaan tekenen aan de grootte die hij die meekrijgt. Kijk, hier staat de tekengrootte. Dus datgene dat hier zelfs ingevuld wordt door mijn computer, dat ga ik hier moeten gebruiken. Dus je kunt dat gewoon vastpakken. Je kunt dat slepen op de plaats waar dat je dat nodig hebt. En dan weet je... De aantal stapjes die hij gaat moeten doen, is wat de persoon heeft doorgegeven. Dus nu ga ik dat eens een keer kunnen testen. Ik zou hier kunnen zeggen, hier, bij mijn blokken, teken een vierkant met... Nu gaat hij dat wel drie keer doen, ik zal die eventjes losklikken en dat is gemakkelijker. Teken een vierkant met een bepaalde grootte. Welke grootte? En wel, de eerste keer had die me een startgrootte ingegeven. Hè? Dus de startgrootte stond bij de variabelen. startgrootte, voilà. Dus kijk even naar de code, ga naar start. Dat hebben we al gedaan. Dat is niet moeilijk. Dat is die pen, juist zetten. En dan krijg je een vraag. Het antwoord van die vraag gaan we bewaren in een variabele die wij nu genoemd hebben, startgrootte. En dan zeggen we, teken een vierkantje met die startgrootte. En die startgrootte wordt dus doorgegeven hier, naar, deze, naar dit blok. En iedere keer als je die, die grootte tegenkomt, gaat hij die, die hier ook invullen. Dus eigenlijk zou dit al moeten werken. Stop, start. We geven een grote 40 in. Oei, ik heb 15 graden gedraaid. Dat is niet zo heel goed, hè? Ik kan natuurlijk 90 graden moeten draaien. Dat is mijn eigen fout. Ik doe opnieuw 50. En ik heb mijn eerste vierkantje. Ik zou een vierkant van 150 kunnen doen. En dan teken ik die vierkant van 150. Dus dit snapt je hopelijk al, hè. Je vraagt iets, je bewaart dat, je geeft dat door aan een nieuw blok. En teken maar een, grote. Teken maar een vierkant van die grootte. Nu, de oefening was dat je drie vierkantjes ging moeten tekenen. Dus ik ga hier zeggen, herhaal drie keer teken een vierkant. Ik ga ervoor kiezen om dat iedere keer in een nieuw kleurje te doen. Dus ik zeg: verander die penkleur maar iedere keer met een grote waarde, 30 of zo. Dus dan hebben we drie, eh, drie vakjes en je gaat dat ook zien. Zoals dus ik nu een van 50 doe, ga je dat heel snel gezien hebben: misschien drie vierkantjes over elkaar getekend met 50. Maar nu moeten we natuurlijk gaan opletten, want als hij het eerste vierkant getekend heeft, moet hij een klein beetje opschuiven. Um, en dan moet hij een tweede vierkant tekenen dat eigenlijk. Uh, stel dat de eerste 50 groot was, dan moet de tweede 100 zijn en de derde 150. Dus ik ga die drie keer die grootte moeten optellen. Dus ik ga mijn pen wel moeten opnemen, ik ga moeten draaien, ik ga stapjes moeten zetten en ik ga daar een grotere tekenen. Dus de, de eerste stap die ik doe is, neem mijn pen op, voilà, want anders gaat die een streepje blijven doortrekken. Ik weet dat ik naar rechts ga moeten gaan, dus ik ga naar rechts draaien. Draai 90 graden gaat dat uiteraard moeten zijn, Draai 9 graden naar rechts. En dan moet hij een sprongetje gaan maken. Dus die staat eigenlijk hier. Dus hij heeft zich naar rechts gedraaid. Dus eigenlijk moet ik zeker die afstand hebben. En dan ga ik nog wat, 20 puntjes ertussen in open laten. Dus ik weet dat ik een bepaalde sprong moet, moet nemen. Ik neem een aantal stapjes. Maar hoe groot moeten die zijn? Ja, 20 puntjes. Plus hetgene dat dat het eerste lijntje is hier. Hoe lang is die lengte? Ah, dat is natuurlijk hetzelfde als die startgrootte. Dus ik heb twee dingetjes nodig. Twee dingen die ik ga moeten optellen, dat zit bij functies. Dus als je op functies klikt, kun je hier van boven kiezen iets plus iets anders. Dus nu zeg ik eigenlijk, hier bij mijn variabelen, pak die grote en tel daar gewoon 20 bij. En die twee, die zet ik hier in. Dus wat gaat die nu doen? Die gaat die startgrootte tekenen en dan 20 puntjes uh, erbij zetten. Als ik dit nu al gewoon doe, stop, start, en ik doe 50, dan gaat je zien, dan tekent hij drie vierkantjes langs elkaar van 50 met 20 uh, lege puntjes tussen, in drie kleuren. Wat had ik wel gevraagd? Dat tweede blokje moet uh, ja, het dubbel zijn eigenlijk, en het derde blokje moet drie keer de startgrootte zijn. Dus wat moet ik nog doen? Als ik zo mijn eerste blokje getekend heb, dan ga ik zeggen, verander hier zo, verander die startgrootte nu, met de startgrootte. Hè? Dus dan wordt dat eigenlijk twee keer de startgrootte. Dus ik ga dit hier ervan maken. Dus als de startgrootte 50 was. Dan maak ik van 50 nu 100. Hè? 50 en 50 samen. 7 is dat 100, dat getalletje. Wat moet er nog bij? Alweer een keer 50 bij. Dus dan gaat hier 100 met 50 bijtalen. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Stop, start. Het eerste blokje is 20. het zijn blokjes van 20, 40, 60. Als ik nu ga kijken hier... Ah, 20, 40, 80 wordt dat u, uh, uiteindelijk. Hè? Want je doet het drie keer, die grote. Nee, je doet het niet drie keer, die grote. <laughs> je, je, uh, de startgrootte wordt opnieuw verdubbeld. Dus als de startgrootte 20 was, wordt dat 40, wordt dat 80. Uh, 30, 60... 120. Ik moet, uh, ik moet zelf even nadenken, want anders gaat het natuurlijk niet op het, uh, op het blad passen. Hier gaat je dat ook zien. Hè. Dus het eerste blokje, het tweede blokje is dubbel zo groot. Het derde blokje is eigenlijk het dubbel van het tweede blokje. Hè. Ik hoop dat het een beetje duidelijk is. Je gaat hier iedere keer die startgrootte met de startgrootte nog eens bijtellen. Dus 20, 40, 80. Of ik zal het heel gemakkelijk maken bij 100. 100, 200, 400. Hè. Dat wordt dat eigenlijk. Hè. Je gaat dat hier ook zien. Hè. Je gaat het misschien hier ook van boven gezien. Hè. Dus als ik hier uh, 50 in geef, voilà. de laatste keer 50, 100, 50 en 100, ah, uh, en dan krijg je 200. Maar omdat hij het volgende blokje al uitgerekend heeft, is de laatste startgrootte natuurlijk 400. Hij rekent dat vier keer uh, door, die startgrootte. Goed, ik hoop dat de oefening duidelijk is. De oefening ging erom dat je eigen blokken kon maken. Dit was het simpelste blok, gewoon definieer een eigen blokje. Je geeft dat een naam, je zet er wat code in en zo kun je die gaan gebruiken. Het tweede soort blok, wat start hetzelfde. Je geeft dat in een naam, want je gaat daar code in zetten. Maar je gaf daar een extra gegeven aan mee. Dat noemen we een parameter. Je geeft een waarde door aan een ander stukje code. De startgrootte is die waarde die we gaan doorgeven. Dus de eerste keer dat iemand bijvoorbeeld 20 typt. En die 20 geeft je door aan dat blokje code. En daar gaat hij dat vierkantje mee tekenen. En die 20 wordt dan 40. En die 40 wordt dan 80. Enzovoort. Goed. Veel succes alvast.